Ik neem bewust eigenlijk elke reis wel een foto en videograaf mee. En dat vind ik heel erg belangrijk omdat ja, beelden zeggen meer dan duizend woorden. En uh, de emoties die mensen beleven, uh, de natuur, alles, dat, dat, dat kun je gewoon niet overbrengen door te vertellen. Ja, je kan uh, wel proberen en uh, ook dan lukt het ook wel bijvoorbeeld in de sales om je reis vol te krijgen maar zeker ook door het te laten zien en ook wat mensen meemaken en de natuur en die gave droneshots van bovenaf dat creëert gewoon een heel andere dimensie en een heel ander gevoel. Uh, en daarnaast is het ook een hele mooie toevoeging en waarde voor de klant want ze krijgen een persoonlijk fotoalbum waar eigen foto's in zitten waar ze terug in kunnen bladeren maar ook om de beelden terug te zien waardoor ze weer in het moment duiken. En dat vind ik ook wel heel bijzonder want daardoor beleven ze het weer intenser en wordt zo'n reis, ja krijgt gewoon veel meer waarde. Dus uh, dat is wel echt een reden waarom ik het heel belangrijk vind dat elke keer uh, gewoon en een fotograaf en een videograaf meegaat. Ook weer omdat ze allebei hun eigen kwaliteit hebben. Uh, en ook weer omdat je kan niet foto's maken en filmen tegelijk. En uh, ja, je ziet toch allebei andere dingen. Uh, en uh, ja, ik ben eigenlijk elke keer super blij met die beelden om het weer terug te kijken. Ik kom er wel in aan nu, maar uh, elke keer blijven ik doen. De testimonies van de klanten die meegaan zijn heel belangrijk. Omdat je uh, eigenlijk, ja die kunnen gewoon niet verwoorden wat ze meemaken. Plus als je het over jezelf vertelt, dan is het ja, Komt toch anders binnen, komt toch anders over. Uh, klinkt dan misschien bewijs van opschepperig. Uh, en als een klant het vertelt wat hij meemaakt, uh, die vertelt soms ook dingen waar je totaal niet aan denkt. Uh, ik had bijvoorbeeld ook een iemand die zei: ja, mijn vrouw vindt me vrolijker. Nou ja, dat is niet iets waar ik in eerste instantie aan zou denken met een sportprogramma. Uh, maar dat zijn wel ja, bepaalde dingen die wel heel belangrijk zijn en ertoe doen uh, voor de klant, maar ook voor, ja, voor de rest. En dat, ja, de kan maar één iemand het beste dat overbrengen en dat zijn de klanten zelf. Ja, ik zou wel echt wel kunnen zeggen dat testimonials onmisbaar zijn in mijn marketing. Omdat je op die manier ja, gewoon alles kan laten zien wat ze meemaken. En dat kun je gewoon zelf niet, maar het creëert ook een stukje vertrouwen, een stukje betrouwbaarheid op. Uh, mensen zien, uh, herkennen zichzelf misschien ook wel in bepaalde situaties of bepaalde mensen. Uh, waardoor ze ook eerder geneigd zijn om, uh, om met jou in zee te gaan en jouw, jouw, jouw, jouw diensten te ervaren en jouw adviezen tot zich te nemen en op die manier mooie stappen te maken met, met wat dan ook. Ja.